Hoe zorg je er als ZZP'er nou voor dat nieuwe klanten, potentieel nieuwe klanten, op een makkelijkere manier met jou in contact kunnen komen uh, online? Dat leg ik je uit in deze video. Leuk dat je kijkt naar 7D TV. Ja, soms kan het leven uh, heel eenvoudig zijn. Mijn naam is uh, Ronnie Overgoof van ZvD TV en op dit YouTube kanaal uh, interview ik ondernemers. Twee ondernemers uh, per week, uh, die uh, vind je hier. Dus twee nieuwe video's per week. En daarnaast vind ik het leuk om uh, praktische tips te delen met ZZP'ers. Ik ben zelf ZZP'er, ik ben dagvoorzitter van beroep. Ik sta zo'n 50, 60 keer per jaar uh, op uh, de podia van zakelijke congressen in Nederland. Dus ik weet wat het is om uh, ZZP'er te zijn, om zelf mijn klanten en opdrachtgevers... Uh, uh, naar binnen te, te halen uh, en dan moet je ervoor zorgen dat je online uh, zo makkelijk mogelijk bereikbaar bent en in deze video deel ik een super simpele, makkelijk te implementeren tip die iedereen per direct kan doen uh, kost je, ik denk, nog geen vijf minuten werk straks uh, en in die vijf minuten zorg je ervoor dat nieuwe klanten, nieuwe opdrachtgevers, dat die op een veel makkelijkere manier met jou in contact kunnen komen. En laat ik het uitleggen aan de hand van een, een simpel en praktisch uh, voorbeeld. Uh, stel, ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met social media. Ik verzin maar iets. Een wereld vol met ZZP'ers. Dus ik ga op zoek, ik ga googlen, ik ga op LinkedIn rondstruinen, ik ga op social checken. en uh, Dus ik zoek mijn uh, slag in de ronde. En op een gegeven moment uh, vind ik uh, twee uh, gegadigden, twee social media experts die me goed zouden uh, kunnen helpen. Zeg even uh, Mieke en Peter. Ik bedoel niet de meest originele namen, maar het gaat om het idee. Uh, en ik kom op de websites van Mieke en Peter. Uh, en, uh, dus ik check Mieke en ik check Peter. En allebei zijn ze tof. Dus ik kom, kom op hun website en er staan mooie cases, mooie beschrijvingen. Uh, ik vind het een uh, toffe foto van Peter, dus ik weet hoe hij eruit ziet. Hetzelfde bij Mieke. En ze hebben allebei een net LinkedIn-profieltje. En de ene die is wat fanatieker met uh, Insta. En de andere is misschien ook wel wat op Facebook aan het doen. Allemaal gelijkwaardig. Alleen er is één groot verschil. Als ik bij Peter op zijn website kom, uh, dan vind ik daar uh, onder het kopje contact alleen maar een formulier dat ik kan invullen. En ik hou daar nooit zo van, want ik wil Peter gewoon even contacten. Ik wil hem even bellen of ik wil hem even mailen. Uh, en die gegevens die vind ik nergens. Dus ik doe nog wat extra moeite, ik check zijn LinkedIn. Ook daar n -n, geen gegevens. Dan... Uh, ga ik naar uh, Mieke toe. En daar is precies omgedraaid. Uh, uh, de, de Op de website, bovenaan de homepage meteen. Wil je contact met mij? Uh, huppakee, het e-mailadres van Mieke en het 06-nummer van Mieke. En check ik het LinkedIn-profiel precies. Dan. Maar dat hoef ik niet eens meer te checken. Want ik hang al aan de telefoon. Uh, of ik zit al uh, in mijn mail. Uh, en dat is de tip, lieve ZZP'ers. Ik zie nog zoveel ZZP'ers. En niet alleen ZZP'ers overigens. Ook ondernemers zijn daar nog steeds super goed in. Uh, die hun contactgegevens niet online zetten en het is zo'n gemiste kans en uh, ik snap het wel want soms, ik hoor nog heel vaak dat mensen een soort van angst hebben van ja maar moet je dat wel doen en moet ik mijn persoonlijke gegevens wel online zetten ja als je Justin Bieber heet misschien niet, weet je wel maar met alle respect jongens, we zijn ZZP'ers en wij willen juist dat mensen contact met ons opnemen, nou ik doe dit al jaren en de praktijk wijst uit, nee daar wordt geen misbruik van gemaakt, ja natuurlijk word je gespamd maar dat word je sowieso wel, maar dat maakt geen reet uit, dus zorg dat je je e-mailadres en je 06-nummer op alle plekken zet die van jou zijn. Of dat nou je website is, je LinkedIn profiel, je social media profiel Het kan precies het verschil maken tussen Peter... Of Mieke. Want in gelijkwaardige cases heb ik met Mieke per direct contact en gun ik haar de opdracht. Uh, en is Peter gewoon die vis achter het net. De, dus wat ik in het begin al zei, en ik hoop dat ik die belofte maak, het is denk ik nog geen vijf minuten werk. Uh, uh, je, dus check je CMS van je website. Uh, log in op je social media accounts en zorg dat je direct na het kijken van deze video, je 06 nummer en je e-mailadres uh, toevoegt. Uh, en dan wens ik jou uh, echt nou niet dat de lawine klanten naar binnen komt rommelen, natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook weer niet. Dat kan beloven, maar je zorgt in ieder geval wel dat je alle drempels wegneemt voor een ieder die met jou in contact wil komen. Uh, dus dat was mijn tip in deze video. Uh, mocht je nou contact willen hebben met mij, dan uh, moet jij maar eens rijden waar je de contactgegevens kan vinden. Dankjewel voor het kijken. Hoi!